Een goedenavond. goedenavond. Hier hebben wij. Ik ben Joop, Joop Olieman. En Jacqueline Peek. En we zijn alvast uh, in Heerenveen aangekomen om uh, alvast uh, de zaal te bekijken. En uh, dan is Joop vooral van de techniek en de presentaties voorbereiden. En uh, je bent nog niet helemaal klaar, hè? Ik ga nog even een hele avond doorwerken. <laughs> dus we hebben net het geluid getest en dat uh, doet het goed. We hebben totaal wel drie schermen. Met zoveel mensen uh, gaat het natuurlijk. Uh, heb je niet met één schermpje genoeg? Uh, en, uh, dus dat is prima. Je zit niet al te ver van het scherm. Dus dat is uh, positief, denk ik. Dicht bij het podium? Iedereen. Dicht bij het podium. Uh, en uh, het geluid is ook prima, dus er kan eigenlijk niks meer misgaan. Kijk. Nu de mensen nog komen. We laten ook even de catering en in de ingang. Het is nu nog een beetje donker. Morgen maar even het lichter. Maar uh, de soep, staan ook klaar. De inhoud volgt morgen. <laughs> En de drankjes en de stands kunnen nog uh, morgenochtend ingericht worden. Standhouders mogen trouwens bij ingang uh, L en K binnenkomen en P4. Kijk, Huub is ook uh, beter genoeg om ook uh, te spreken morgen. <laughs> dus we gaan zo meteen daar ook wat stands uh, klaarzetten. Dan lopen we even naar de zaal. Morgen lopen hier zo'n 400 deelnemers. De stoelen staan ja, al klaar. Het is zo indrukwekkend, hè? Dus dat scherm in het midden, dat komt er nog, dat, uh, Ja, dat is nog die, uh, de technische man die gaat ook nog even door vanavond. De flip-over voor Don staat al klaar. <laughs> ja, dat, <laughs> Ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen, want dan moet hij het steeds draaien als iedereen het wil zien, maar ja. Uh, dan draaien we weer uh, naar het zicht. Ja, ja, Ik zal even kijken of de stift er ook bij liggen zo meteen. Dus, en dit is dan het podium. Hier gaat het gebeuren. Ja. Dus, uh, nou, wij overnachten lekker dichtbij in de buurt. Uh, althans, ik met Huub en hij alleen. Voor uh, <laughs> <laughs> geen verwarring te zaaien. Uh, en uh, misschien komen jullie ook al uh, deze kant op eerder. En anders morgenochtend uh, naar de Heerenveen toe. Goede We zien reis. jullie graag. Goede reis. Tot en morgen. Tot morgen.